Welkom bij dit filmpje over het gebruik van Dialogflow. Mijn naam is Pierre Goorsen en dit filmpje maakt onderdeel uit van een serie filmpjes over het gebruik van AI in het onderwijs. Dit eerste filmpje over Dialogflow heeft als titel Bouw je eerste chatbot. Daarbij wel de aantekening dat er echt heel veel filmpjes over het gebruik en het ontwikkelen binnen Dialogflow op YouTube te vinden zijn. En in die paar minuten die ik nu ga gebruiken kan ik natuurlijk lang niet alle ins en outs en alle mogelijkheden van Dialogflow laten zien. Het is een introductie. Zoals ik zei, het is een onderdeel van een serie filmpjes. Het is handig om eerst de introductie te bekijken. Er is een tweede filmpje wat gaat over het gebruik van Communicate. Daarin laat ik kort zien hoe we Communicate gebruiken om een webinterface te leveren voor Dialogflow. En in dit filmpje ga ik dus laten zien hoe je hier het stukje Dialogflow kunt gaan realiseren. De eerste stap. Wat gaan we doen? Nou, we gaan ervoor zorgen dat de tekst die ingetypt wordt in de interface van Communicate, die wordt doorgegeven aan Dialogflow. Met behulp van trainingszinnen probeer Dialogflow vast te stellen wat de intent, wat de bedoeling was van de vraagsteller. Dat is belangrijk. Die trainingszinnen... Zijn voorbeelden van mogelijke manieren waarop iemand een vraag kan stellen, zodat je ervoor kunt zorgen dat iemand niet exact dezelfde tekst hoeft in te typen als dat jij gebruikt hebt, maar dat Dialogflow gaat proberen om tussen datgene wat ingetypt is en de beschikbare trainingszinnen te achterhalen welk van de mogelijke ondersteunde intents uh, bedoeld wordt. Als dat vastgesteld is, dan hoort bij die intent een respons. Die respons wordt teruggegeven, bijvoorbeeld naar Communicate, en is dan weer zichtbaar voor de gebruiker. Eigenlijk is het heel simpel. Nou, laten we dan ook maar snel aan de slag gaan. En in dit geval schakel ik dus even over naar de webinterface van Dialogflow. Mocht je het nog niet geweten hebben, Dialogflow is een product van Google. En de enige manier waarop je bij Dialogflow kunt inloggen is via Sign-in with Google. Nou, klik op de knop. Ik selecteer een van mijn accounts, hij logt in en daar is de interface. Hoe die interface er precies uitziet, tenminste uh, wat je hierboven ziet, dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van hoe lang je allemaal Dialogflow werkt. Als ik hem open klik, dan zie je dat ik al een aantal chatbots uh, heb. Waarschijnlijk is voor jou dan als je dit de eerste keer doet, dit lijstje leeg. Maar hoe dan ook, je zult altijd de optie hebben Create New Agent. Nou, dan zeggen we hier bijvoorbeeld AI, oh, AI agent. Dat is heel moeilijk in te typen. En als taal, en dat is wel heel belangrijk om die meteen goed te kiezen: de taal voor de agent is Dutch NL. Je ziet overigens, de interface is op het moment in het Engels. Uh, tot voor kort ondersteunde de Dialogflow webinterface ook Nederlands. Um, maar die ondersteuning, daar is Google mee gestopt. Dat betekent echt dan niet dat de Dialogflow uh, chatbot zelf geen Nederlands meer ondersteunt. Dit is de primary language. Je kunt daarna ook talen toevoegen, zodat hij bijvoorbeeld zowel Nederlands, Engels of andere talen uh, begrijpt. Default time zone is prima. Uh, dus we klikken nu in eerste instantie even op Create. Je ziet, hij gaat naar Working. Um, de allereerste keer bij het aanmaken van een nieuwe chatbot of een nieuwe agent... ...zullen er ook aan de achterkant bij Dialogflow een aantal zaken moeten gebeuren. En dat duurt even. Nou, we krijgen een melding dan. En we zien hier al meteen het knopje Intents dat er twee Intents staan. Nou, als je goed opgelet hebt, wist je dat die Intents gebruikt worden om te bepalen wat de gebruiker wil. Dus uh, Dialogflow zal alles wat wij uh, intypen in de webinterface, of alles wat wij zeggen, proberen terug te uh, leiden naar een bepaalde intent. We hebben er twee, de default fallback en de default welcome. Wat doen die? Nou, je ziet hier meteen, je kunt hier rechtsboven de chatbot meteen uitproberen. Dus stel dat ik hier intyp: hallo. Dan krijg ik als antwoord terug, goeiedag. Je krijgt ook in dit geval in de interface, de opmerking, dat dat dus de default welcome intent was. Nou, als ik erop klik, dan zie ik meteen hoe zo'n intent opgebouwd is. De naam, default welcome intent, een event, nou je ziet dat hij hier aan een Dialogflow event gekoppeld is. Welkom, uh, dat is voor nu even niet zo belangrijk, We gaan dadelijk zonder die events werken. Je ziet de trainingszinnen. Dus dit zijn allemaal voorbeelden van zinnen waar... Uh, dialogflow aan kan zien dat je eigenlijk gewoon dat welkom event uh, wilde gebruiken maar wat nu als ik zeg goedemorgen die staat hier niet tussen en je ziet ook die lijkt onvoldoende op uh, de zinnen die er stonden om door dialogflow uh, gezien te worden als een zin waarmee die intent bedoeld wordt en dan gaat hij terug naar de default fallback intent dat was de tweede intent die er altijd was en wat je hier ziet, uh, hier zitten dus geen trainingszinnen bij, want dit is uh, de intent die hij gebruikt als hij het gewoon niet weet. Maar je ziet dat hij hier een aantal responses heeft. Ik begrijp het niet, ik versta het niet. Er staan hier twee, hij laat ze niet allebei zien, zoals je hier zag, hij neemt er één van de twee. Uh, je kunt meerdere antwoorden, opties geven, zodat je ook wat variatie kunt geven in de manier waarop je chatbot reageert. Goed, dat zijn dus de twee default intents en uh, nou, het meest logische is dat we zouden zeggen van goh, we voegen een nieuw intent toe en je moet een intent name geven nou bijvoorbeeld um, ik begin ze altijd met chatbot en dan zeg je van uh, hoe heet je nou dat is een intent dan hebben we daar training phrases voor nodig uh, training phrases um, wat is je naam maar gewoon natuurlijk, uh, hoe heet je, um, wat ben je, um, heb je ook een naam. Nou, dan zie je dat over een, uh, dat uh, Dialogflow zegt van, hey, is dat, een, uh, is dat een nummer, is dat een getal? Um, dat is in dit geval niet het geval. Uh, want het, we hebben het hier over een naam en niet over 1, 2, 3, 4. Dus ik verwijder deze aanduiding uh, even. Um, en wat we hieronder zien bij de responses. Nou, we moeten een response toevoegen. Ik zeg ik zeggen bijvoorbeeld van... Uh, uh, ik ben de grote krachtige AI bot. Nou, um, Of je kunt zeggen van... Uh, ik ben... AI, de bot. Nou, we zeggen save. Als het goed is hieronder, intent saved. En vaak komt er ook heel snel even de optie bij dat hij gaat trainen. Nou, kijk of hij dat ook al gedaan heeft. Als hij de nieuwe intent niet gebruikt in zijn training, dan kent hij hem nog niet. Dus het zou kunnen zijn dat het nu helemaal goed gaat. Als ik nu zeg van, uh, hoe heet je... AI de bot. Um, wat is je naam? Kijken of hij ook die andere wil laten zien. Nee, hij heeft in dit geval twee keer dezelfde. Nou ja, en hiermee kun je dus eigenlijk al je eerste uh, bot bouwen. Door uh, Intents toe te voegen. Dus in dit overzicht. Dan gaan we zeggen, nou, we bouwen hier een hele verzameling Intents. Uh, en we geven daar antwoorden bij. En dan zal de bot antwoorden. Als je de bot dan koppelt... Aan bijvoorbeeld de web webinterface of aan Google Actions zoals we in een ander filmpje zullen gaan doen. Dan heb je een manier om met je bot te praten of met tekst of met audio um, en de intent bepalen dan de antwoorden. Tot zover deze introductie op het maken van je eerste chatbot met Dialogflow. In de andere filmpjes kun je zien hoe je dit koppelt aan Communicate.io voor een webinterface, hoe je het koppelt aan Google Actions voor een spraakinterface, hoe je het via webhooks uitbreidt met mogelijkheid om bijvoorbeeld andere databases te gebruiken bij het beantwoorden van de vragen van de gebruiker, en hoe je ervoor kunt zorgen dat dit soort intents, trainingszinnen en antwoorden, automatisch toegevoegd worden.